Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Dat smaakt goed! Kom maar, Joyce! oh Joyce! Kom maar, Joyce! Oh Joyce! Je zat precies tegen de zon in. Dat lijkt wel alsof je wortel van poppes was. Ho, oh, Joyce! Oh, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Appaloosa's, Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Jos! Kijk eens, Jos! Het ging gelijk helemaal in één keer naar binnen. Hé, hey, Blackjack! Ik denk dat het zo wel weer veilig is. Ja, dat prikkeldraad is natuurlijk niets. Of dat ijzerdraad. Roestend ijzerdraad is het. Dat het zo gaat roesten. Oh, Roosje! Kom maar, Roosje! Hé, hey, Roosje! Annabel! Oh Annabel! Oh, hey Roosje! -ja. ja, ik ga wel even naar boven. Het is een beetje zielig voor Roosje. Kijk eens George! Kom eens George! Ho, Joyce! Kijk eens Joyce! mag hem helemaal Joyce! Annabel heeft toch al genoeg gehad. Hé Blackjack, Goed zo Blackjack. Jack! Ik wacht het niet, vergeten straks. Hey Roosje! Goed zo, Joyce! Hé hey Roosje, hé hey Roosje, goed zo Joyce, hoor oh Joyce, kom maar Joyce. Oh Roosje, jij mag de laatste wortel uit een linker jaszak, kijk eens, oh Roosje, hoor oh Nabel.